Graag heet ik iedereen van harte welkom. Het is bijzonder nu om nu in deze mooie zaal bijeen te komen voor de uitreiking van de instituut GAK KNW Award. Onder normale omstandigheden zou de uitreiking hebben plaatsgevonden tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst onderzoek en beleid. Helaas moesten wij wegens COVID-19 deze bijeenkomst naar een later tijdstip verschuiven. Daarmee werd een bijeenkomst die gewijd zou worden aan de toekomst van de sociale zekerheid, de menselijke maat en een solidaire samenleving, uitgesteld. Dat is jammer, omdat ongeveer 200 onderzoekers op die dag bijeen zouden komen om over dit hoogst actuele onderwerp van gedachten te wisselen. Bovendien zouden de onderzoekers getuigen zijn van de toekenning van de woord, helaas. De aanvankelijke aanleiding om dit onderwerp in de onderzoekersdag aan de orde te stellen was het besef dat er zich veel ontwikkelingen in de maatschappij in een versneld tempo voltrekken. Zo kan men denken aan de technologische ontwikkelingen, robotisering, de komst van de platform-economie, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de globalisering en de ontgroening en vergrijzing, met alle gevolgen van dien voor de houdbaarheid van het pensioenstelsel. Die ontwikkelingen. ...geven op zichzelf al aanleiding om opnieuw diepgaand stil te staan wat de gevolgen zijn van die ontwikkelingen voor het stelsel van de sociale zekerheid. Het lijkt wel of de pandemie de aandacht voor deze ontwikkelingen wat naar de achtergrond schuift. Dat zou volstrekt onjuist zijn. De pandemie is niet alleen een nieuwe factor waarvan de gevolgen bij het onderzoek betrokken moeten worden... ...maar het lijkt ook een versnelling te geven van verschillende van deze ontwikkelingen. Zo wordt de rol van de overheid tegen het licht gehouden. Niet zozeer in de zin welke concrete maatregelen door de overheid genomen moeten worden om de pandemie te bestrijden... ...maar welke rol de maatschappij aan de overheid toedenkt. Er lijkt een tendens te zijn om bevoegdheden van de individuele burgers over te hevelen naar de overheid... ...juist om die overheid in staat te stellen... ...de individuele burgers als collectief te beschermen. Hoe dit alles ook zij, voor de wetenschap... ...leven wij in een tijd waarin er visionair en innovatief gedacht kan... ...maar met name ook moet worden. Instituut GAK waardeert het bijzonder dat wij samen met de KNW... ...de wetenschap op het gebied van de sociale zekerheid verder mogen bevorderen. Dat doen wij gezamenlijk... Dat doen wij door gezamenlijk een award toe te kennen. En dat gaan wij vandaag doen. Het is een genoeg, genoegen om kennis te nemen van het onderwerp dat de award heeft gewonnen. Een goede oude dag voor migranten. Naar mijn mening een complex vraagstuk dat een waaier van vragen kent. Ik veroorloof mee één aspect wat te belichten. Puur om de onderzoeker Janne, uit te dagen. Binnen sommige culturen is de zorg voor de vorige generatie een belangrijk onderdeel van de verhoudingen binnen de familie. De vorige generatie heeft zorg gedragen voor de volgende generatie. En het spreekt dan ook voor zichzelf dat die volgende generatie op haar beurt zich verantwoordelijk voelt voor de vorige generatie. In sommige culturen, met name de westerse culturen, zie je met mijn idee dat generaties vrij onafhankelijk van elkaar leven. Kinderen voelen zich niet verantwoordelijk voor hun ouders. Dat wordt versterkt als de maatschappij waarin ze leven die zorg heeft overgenomen. De ouders weten dat en sorteren daarop voor. In andere culturen kunnen ouderen erop vertrouwen dat ze in geval van nood kunnen terugvallen op hun familie. Zonder wetenschappelijke basis meen ik te kunnen stellen dat het familiegevoel in Nederland over het algemeen wat zwakker is dan bijvoorbeeld in Italië. Maar ik kom tot de concrete vraag. Mijn concrete vraag is of er in dit onderzoek rekening gehouden wordt... ...met de verschillen in de bijdrage die vanuit, de familie en vanuit het familieverband... ...bij migranten in, armoede, in geval van armoede aan ouderen wordt gegeven... ...ten opzichte van wat in Nederland in familieverband gebruikelijk is. Wij zien uit naar de resultaten van dit onderzoek. Een diepgaand onderzoek zoals dit is waardevol voor de wetenschap, die verder op de uitkomst daarvan kan voortbouwen. Maar vooral zal het waardevol zijn voor de beleidsmakers. Wil je tot zorgvuldige besluitvorming komen, dan is een optimale informatie van de grondslagen van het beleid van het essentieel belang. En dan geef ik nu graag het woord aan Josie. Ja, ik zit hier in mijn hoedanigheid als voorzitter van de jury en eh, ik wil heel graag een paar woorden zeggen over het eh, winnende project van eh, dit jaar en ook eh, graag nog een keer de jury bedanken, zometeen. meteen. Um, de toekomst van de sociale zekerheid, de menselijke maat in een solidaire samenleving. Wat een prachtig thema was dat he, voor de bijeenkomst onderzoek en, on en beleid van instituut GAK, die we eigenlijk ...vandaag zouden hebben gehouden. En hoe jammer toch dat deze dag weer uitgesteld moet worden, maar het is niet anders. Gelukkig kunnen we nu met een klein gezelschap, klein maar fijn zou ik zeggen, klein gezelschap hier in het trippenhuis bij elkaar komen... ...voor de uitreiking van de Instituut GAK KNW uh, Award. En ik borduur graag voort op het thema van die onderzoeksdag die zo hè, voor, de, voor vandaag gepland was... Uh, want die was gebaseerd op de gelijknamige bundel die instituut GAK heeft laten maken voor het afscheid van vicevoorzitter Bert Jong. En meteen al in het voorwoord van de bundel, van de hand van Frederik Bruin, ja. staan zwaardige zinnen. Hij schrijft bijvoorbeeld dat deze tijd van onzekerheid, en nu uh, citeer ik, aanleiding geeft om innovatief en visionair te denken. Waarmee hij niet bedoelt dat we de geschiedenis van de sociale zekerheid moeten vergeten. Er is immers, en nu uh, citeer ik, een schat aan ervaring waaruit geput kan worden. En die tweeslag van enerzijds voortbouwen op een solide bestaand fundament... en anderzijds ruimte geven aan vernieuwend en verrassend onderzoek... sluit mooi aan bij wat we met het instituut GAK KNW Award, Award willen bereiken. De prijs die we vandaag voor de derde keer uh, uitreiken... is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière... ...en die prijs wil baanbrekend onderzoek mogelijk maken... ...op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. En ik ben trots dat ik vandaag als juryvoorzitter... ...de winnaar van de prijs mag bekendmaken voor het publiek en toespreken. De jury, en dan wil ik toch even van de gelegenheid gebruik maken... ...om de jury te introduceren, want die is hier helaas niet helemaal bij... ...behalve in de, de vorm van twee personen. Renske Keizer, Jauke van Dijk... Harriet Vinken en Wim van Saarloos, en ikzelf was de voorzitter. De jury heeft dit keer vijf onderzoeksvoorstellen uh, mogen beoordelen. En we hebben daarbij gekeken naar originaliteit, vernieuwingskracht, relevantie en nog een paar andere dingen. Maar die drie dingen waren het belangrijkst. Daarnaast hebben bijvoorbeeld uiteraard, zou ik zeggen, de he, wetenschappelijke prestaties en communicatieve vaardigheden van uh, de aanvrager en de jury heeft de onderzoeksvoorstellen heel zorgvuldig bestudeerd, zoals we dat ieder jaar doen. Maar dit jaar was het wel weer extra moeilijk. Het lijkt wel of het ieder jaar moeilijker wordt, want alle vijf waren ze van hoge kwaliteit. Toch vond de jury unaniem dat er één bovenuit stak en die ga ik nu toespreken. Het winnende voorstel is verrassend en sprankelend. Het scoort hoog op eigenlijk alle beoordelingscriteria. Het is boeiend geschreven, goed geschreven en roept bij de lezer enthousiasme en vooral ook nieuwsgierigheid op. Inhoudelijk, maar dat kan niet anders, is de kwaliteit prima. Het is interessant ook omdat twee onderzoeksvelden met elkaar verbindt. De aanvrager, daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen... ...maar de aanvrager heeft een indrukwekkend cv, zeker voor zijn leeftijd... ...en met onder andere twee tegelijkertijd en cum laude afgeronde researchmasters. Ik kan echt uit ervaring zeggen dat dat heel bijzonder is. Daarnaast weet de aanvrager onderzoek uitstekend onder de aandacht te brengen bij een breed publiek... ...maar ook in, wetens <coughs> sorry, in wetenschappelijke tijdschriften van hoog niveau. Kortom, het was... He, onder alle onderzoeksvoorstellen die wij gezien hebben, een hoogstaand, relevant onderzoeksvoorstel dat uitgevoerd zal worden door een talentvol onderzoeker, namelijk, hier zit die, uh, Jelle Los Lusbroek. Jelle, jij wint de instituut GAK KNW Award 2021 met je onderzoeksvoorstel, en ik herhaal nog even de titel, Een goede oude dag voor migranten bestuderen en bestrijden van pensioenarmoede in een vergeten groep hele belangrijke titel die je op een hele boeiende manier uiteen hebt gezet in je voorstel. Even wat meer over jezelf. Uh, Jelle werkt nu als postdoctoraal uh, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En met het winnen van de instituut Grak KNW Award zal hij vanaf 1 juni 2022, dus over een half jaar, voor drie jaar bij het NIDI aan de slag gaan. Om dat onderzoeksvoorstel ook echt uit te voeren. Dan even wat meer over dat onderzoek, want uh, het werd net al eventjes geïntroduceerd, maar pensioenarmoede treft in Nederland 3% van de gepensioneerden zonder migratieachtergrond, maar 6% van de westerse migranten en maar liefst 40% van de niet-westerse migranten. Dat zijn hele uh, relevante cijfers. Want door de groeiende instroom van migranten in ons land groeit ook de groep 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond. En het dreigt dus een armoedige oude dag voor een steeds grotere groep van gepensioneerde migranten. Nou, met zijn voorstel gaat Jelle onderzoeken hoe de financiële positie van verschillende groepen gepensioneerde migranten tot stand komt. En hij gaat ook aanbevelingen doen voor hoe die positie verbeterd kan worden. Dat is heel belangrijk voor beleidsmakers. Migrantenonderzoek richt zich doorgaans op de financiële en werksituatie van jongere migranten studies naar de financiële situatie van gepensioneerden of de werksituatie van oudere werknemers kijken meestal naar ja, native hè, ouderen uh, en niet naar migranten. Dus daar valt het eigenlijk precies tussenin. En dat jij Jelle nu juist gaat kijken naar de arbeidsmarkt en pensioensituatie van oudere migranten maakt dit project, jouw project, eigenlijk tot een unieke combinatie van twee onderzoeksvelden. Een combinatie die ook meerwaarde heeft om, eh, voor het instituut GAK en trouwens ook het NIDI. Het onderzoek sluit bijvoorbeeld mooi aan bij het programma Een Nieuw Bestaan, Een Nieuwe Baan van instituut GAK, maar voegt ook waarde toe op het snijvlak van de twee onderzoeksgroepen bij het NIDI, die zich met de thematiek van pensionering en migranten bezighouden. Tot slot, beste Jelle, namens de jury feliciteer ik je van harte met het winnen van die instituut gak KNW Award 2021. We kijken zeer uit naar de resultaten van jouw onderzoek. En we hopen ook natuurlijk dat het nieuwe wetenschappelijke inzichten uh, zal opleveren. Maar zoals ik al zei, vooral ook voor beleidsmakers is dit een super interessant onderzoek. Maar vooral ook dat het daadwerkelijk zal bijdragen aan een goede oude dag voor migranten. Want daar is tenslotte dit allemaal om te doen. En daarmee hoop ik dat je ook zult bijdragen aan... De toekomst van de sociale zekerheid en de menselijke maat in een solidaire samenleving. Want dat is het waar het ons om te doen is. Ik wens jou heel veel succes en Mariska ook gefeliciteerd natuurlijk. En een hele goede periode bij het NIDI, een KNW-instituut waar we heel trots op zijn. Gefeliciteerd namens de hele jury. En uh, ik, ja, ik mag je dan hierbij ook dan, he, de award overhandigen. En we hebben ook nog een kort plaatje van de NIDI. Ah, wat leuk! Ja, nou, daarna moet ik het award overhandigen. overhandigen. Beste toehoorders, beste collega's van het instituut GAC, beste dokter Lusbroek. Al is het maar vanaf het scherm, ik ben toch heel blij dat ik namens het hele KNAW-bestuur, de winnaar van de instituut GAC KNAW Award 2021, mag geluk wensen. Er zijn heel veel partijen betrokken bij dit moment. Allereerst is de KNAW het instituut GAK zeer erkentelijk voor het feit dat zij deze mooie prijs mogelijk maken en zo een impuls geven aan een belangrijk vakgebied. Ik verheug me op de voortzetting van onze samenwerking, maar hier alvast alle waardering. Ook de deskundige jury met daarin maar liefst twee oud-presidenten van de KNAW wil ik hartelijk danken voor hun inspanningen en natuurlijk voor de overtuigende keuze die zij gemaakt hebben. Maar vooral wil ik Jelle Lusbroek feliciteren. Het leidt geen twijfel dat uw werk zal passen bij de hoge standaard van kwaliteit, originaliteit en maatschappelijk belang die we langzamerhand zijn gaan associëren met de instituut GAK KNW Award. Uw onderzoek naar oudere migranten op de arbeidsmarkt en hun pensioenen adresseert een nieuw en belangrijk onderwerp. En u gaat dat onderzoek uitvoeren bij het KNAW-instituut dat bij uitstek de juiste onderzoeksomgeving daarvoor zal bieden, het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ik wil u alle succes, inspiratie en plezier wensen bij uw onderzoek en in uw verdere carrière. Dank u wel. Er natuurlijk, heel erg naar, ja, naar uit om de komende drie jaar dit, uh, dit te mogen gaan onderzoeken. We nou, hebben net al verteld waarom het in ja, de ogen van de jury belangrijk is, en uiteraard ja, is het ook precies wat, wat voor mij een grote, een grote drijfveer is: de situatie voor een steeds groter wordende groep die geen goede oude dag heeft. Ja, dat, dat, daar, daar moeten we iets mee. En ik ben nou, blij dat ik in de gelegenheid gesteld ga worden om daar in ieder geval een klein stukje aan, aan bij te kunnen. En bij te kunnen dragen. Dus nou, Dank aan uh, nou, en, en zowel Instituut Schak als KNW dat, uh, dat jullie überhaupt deze award hebben uh, bedacht. Dat jullie die ieder jaar uitreiken. Het uh, nou, mogen duidelijk zijn dat ik het een heel warm hart toedraag dat die bestaat. <laughs> In mijn, al mijn uh, neutraliteit. Uh, en ook dank alvast richting, uh, richting het NIDI waar ik onderzoek ga uitvoeren uh, voor alle, alle gastvrijheid die ze nu al hebben laten... Weten de nou, deuren staan daar direct voor me open. En, nou, met name Ken Henkens en Helga de Valk ja, maken dat mij heel erg, heel erg welkom voel daar. Ik zie uit naar de samenwerking met mijn toekomstige collega's. En behalve hen ook, ja, ook de eerdere laureaten van deze award noemen. De Jaap Oudemulers en Roos van der Zwand zijn ook een inspiratie voor mij geweest bij, bij het schrijven van, deze, van dit voorstel. Wie me ook erg hebben geïnspireerd zijn de, de maatschappelijke partners voor bij dit voorstel. Want ja, zoals net ook al aan beide kanten van mij werd gezegd, uh, ik doe het als wetenschapper, maar zeker niet alleen als wetenschapper, ook als burger van Nederland, die ja, deze de, de samenleving een warm hart toedraagt. En dat ook blij is dat er vanuit die samenleving ook enthousiasme is over, over dit voorstel. Ook bij, dus bij, bij Achmea, bij de AFM, bij het ministerie van Sociale Zaken, bij het Nibud, uh, bij het Noom. Bij het Sociaal-Cultureel Planbureau, bij Sociaal-Verzekeringsbank, overal mensen die ik gebeld heb en die enthousiast waren en die ook zeiden, nou, als je dat voorstel schrijft, probeer ook hier iets van in het voorstel terug te laten komen, want dit is waar wij elke week mee te maken krijgen in ons, uh, in ons werk. En ik ben er ook heel dankbaar voor hun advies en ook, ja, ik neem ook graag hun aanbod aan um, op, uh, op camera, dat uh, ja, dat, dat jullie ook komende drie jaar tijdens het project nog af en toe als adviseurs betrokken zullen zijn uh, bij het project. Zowel om verder te sparren over wat nu de, de volgende stappen zijn in het onderzoek als wanneer de resultaten er zijn om ook te helpen dat die niet alleen um, ja, mooi gepubliceerd worden, maar ook iets moois kunnen doen voor de mensen die, uh, die we hier onderzoeken. Ook blij dat ik een aantal buitenlandse partners heb die daarbij mee willen helpen. Het, nou, het is wat veel om die persoonlijk op te noemen, daarbij spreken ze ook geen Nederlands. Um, dus ja, bedankt partners in, in Duitsland, in Engeland, Ierland, Spanje. Tsjechië en Zweden, ik zal jullie nog wel op een andere manier ook bedanken, maar ik wilde jullie niet, uh, niet onbenoemd laten hier. Ik, sta hier ik zit hier nu nog als um, Universiteit Utrecht um, en binnen de universiteit, die heeft allerlei prachtige dingen en een van die dingen is uh, de Institutions for Open Societies en daarbinnen ook de Future of Work Hub, die zij geld uitreiken. Um, aan mensen om zich een aantal maanden te kunnen vrijkopen uit alle, nou, uit alle dagelijkse verplichtingen en de tijd te kunnen steken in het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel. en nou, ja, Bijna van, van, van A tot Z heb ik die tijd gebruikt om dit voorstel te kunnen schrijven en ja, ik ben heel dankbaar uh, en nou, trots dat hiermee dit, dit zaadje uit het zaaigeld tot, uh, tot bloei is gekomen. Ik blijf binnen de Universiteit uh, Utrecht in mijn dankwoord omdat er nog twee andere mensen zijn die ik hier... Ja, ook nog persoonlijk wil noemen, um, Tanja van der Lippen en Joop Schippers, beide, uh, beide promotoren. Van 2014 tot 2018 heb ik tijdens het schrijven van mijn proefschrift heel veel van hen geleerd over het doen van onderzoek, het stellen van de interessante vragen en het met de voeten in de klei, hoe benader je nou je respondenten op een goede manier, hoe verzamel je nou je data. Maar ik wil ze toch vooral bedanken voor hun, nou, hun neiging om altijd in mij te geloven... ...mij altijd kansen aan te bieden, mij te helpen in, in mijn ontwikkeling in de meest brede zin. En dat dat ook na, mijn, eh, na de verdediging van mijn proefschrift ook al jarenlang is doorgegaan... ...dat vind ik heel bijzonder hoe, uh, ja, hoe, uh, hoe zij, hoe jullie, dat, uh, hoe jullie dat doen. En ook weer bij, bij dit voorstel dat eh, ook daarbij ik jullie weer kan vragen om, om te sparren... ...en jullie mij ook nu weer inspiratie bieden in waar wil je nou precies naar kijken... Waar, waar zit nu de muziek in dit, uh, in dit voorstel en tips over hoe je het nou in de praktijk zo strategisch mogelijk kunt uitvoeren in, in die drie jaar. Het, het zijn wel drie jaar, maar het zijn ook maar drie jaar. Het moet veel gebeuren. Heel erg dank voor, uh, ja, ook voor die praktische adviezen. En dat geldt ook voor al, ja, enkele andere collega's uh, zoals Thomas Martens of Frank van Tubergen. Dank voor, uh, voor al jullie adviezen. Ik sluit af met een korte noot voor de mensen die persoonlijk het dichtst, uh, het dichtst bij mij staan. Mijn ouders en broers, Cora, Tarsi, Lucas en Matthijs Lusbroek. Um, en ook in bredere zin, mijn, mijn schoolfamilie en vrienden. Met zo'n ja, warme, sociale omgeving is het altijd makkelijk om op maandag weer vol energie uh, aan de slag te gaan. En nou, die energie heeft me afgelopen jaren erg geholpen. En dat zal komende jaren zal ik daar weer veel van, uh, van profiteren. En dan sluit ik af met, um, ja, met, met mijn vrouw, uh, Dr. Mariska Hakkert je bent voor mij de, de beste levenspartner die ik wensen kan, ook de beste spanningspartner die ik wensen kan ik uh, ben van jou onder de indruk en ja, leer van jou het, het, het doorpakken wanneer dat nodig is het ja, strategisch denken uh, en dingen zo verwoorden dat het niet alleen mijzelf maar ook, ook anderen kan overtuigen uh, dus ja ik, ik ben ervan overtuigd dat met jou aan mij zij mijn eigen goede oude dag uh, eigenlijk <lacht> al, wel, al wel zeker is dat dat goed gaat komen en ik zie ernaar uit om de komende drie jaar ook mijn steentje erbij te dragen dat zo'n goede oude dag ook binnen handbereik komt van een vaak nog vergeten groep. Dank jullie wel.